Tijdens de Olympische Spelen staat gans België in rep en roer en dromen we van zoveel mogelijk medailles. Hoe landen meer medailles kunnen winnen, dat vertel ik jullie de komende 15 minuten. Hoe kan België meer Olympische medailles winnen? Waarom ben jij trots op België? Lekkere bieren, chocolade, Belgische frieten. Veel mensen zijn trots omwille van de prestaties van topsporters. Drie op vier Belgen vindt dat topsport maakt dat mensen trots zijn op hun land. En dat cijfer dat ligt hoger dan bijvoorbeeld prestaties in kunst en literatuur. Is België dan een goed topsportland? Je denkt dan misschien vooral aan voetballen, wielrennen, de sporten die je het vaakst in de media ziet. Maar het grootste topsportevenement ter wereld dat is natuurlijk de Olympische Spelen. Olympische Spelen hebben plaats om de vier jaar, zomer- en winterspelen, 38 sporttakken tegelijk in de zomerspelen en ze zijn voor veel sporten het hoogst haalbare in hun sporttak. Topsporters bereiden zich vier jaar lang voor om op dat ene cruciale moment te pieken de medailles te winnen. Ze zetten er ook alles voor op opzij en ze krijgen maar één kans. Alle landen streven er dan ook naar om zoveel mogelijk medailles te winnen. Ook België. Hoeveel medailles won België tijdens de laatste Olympische Spelen? Dat waren er zes. Twee van elke kleur, met Gouden, Nafitiam en Greg van Avermaat op kop. Zes medailles is eigenlijk ook best goed. Het is zelfs het beste resultaat sinds een hele lange tijd, sinds 1948 de moderne Olympische Spelen. We hebben wel nog een aantal keer zes medailles gehaald. Is België dan daardoor een goed topsportland? Wanneer we dit aantal medailles vergelijken naast een aantal andere landen, nemen we bijvoorbeeld Nederland. Nederland won 19 medailles. Australië won er 29. Groot-Brittannië 60, de Verenigde Staten 120. En dan denk je, ja, die landen zijn ook veel groter, dat is ook logisch. En dat klopt ook, maar Nederland bijvoorbeeld is anderhalve keer groter dan België maar wint wel drie keer meer medailles. Voegen we er bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland aan toe? Nieuw-Zeeland heeft minder dan vijf miljoen inwoners en won de laatste Olympische Spelen 18 medailles. Er is dus duidelijk meer aan de hand. En hier kom ik ook tot de kern van mijn presentatie. Topsportsucces is maakbaar. Uit onderzoek weten we dat het topsportsucces van landen bepaald wordt voor de helft door drie factoren: de populatie, de rijkdom. Rijkere landen kunnen meer investeren in topsportinfrastructuur en trainers, bijvoorbeeld. En vroegere communistische landen hebben ook een voordeel. Dat heeft te maken met de prestigecultuur bij hen. Nu, in deze factoren zijn wij eigenlijk niet geïnteresseerd. Wat ons vooral interesseert, is die andere 50 procent. Dit deel waar je wel iets kan aan veranderen. Misschien speelt de cultuur een rol, het onderwijssysteem. We zijn in België niet echt een sportland en studeren is toch veel belangrijker. Wat ons als onderzoeker interesseert, is wat is de rol van het topsportbeleid hierin. Nina Derwaal, Nafi Thiam, de Red Lions en vele andere topsporters, die hadden nooit hun imposante topsportcarrière kunnen uitbouwen zonder hun individuele talent maar talent alleen is niet genoeg. Ze hadden bijvoorbeeld sportclubs waar ze zich als jonge atleet hebben kunnen ontwikkelen. Ze hadden goede trainers, ze hadden goede infrastructuur, ze waren omkaderd door een gespecialiseerd team en ze kregen de steun van federaties, van Sport Vlaanderen, de Vlaamse overheid, het Olympisch Comité en soms ook sponsoring naar gelang de situatie. Dit is beleid. Ik ben dus een beleidsonderzoeker, een systeemdenker. We proberen te begrijpen wat het succes van landen kan verklaren in topsport. Of om het als een sportfan te zeggen wat maakt dat sommige landen meer medailles winnen dan andere. Ik zal jullie de komende minuten verder loodsen door de kenmerken van een succesvol topsportbeleid. Hiervoor baseren we ons op internationaal vergelijkend onderzoek in 15 landen. Het is de grootste benchmarkstudie ooit, waar meer dan 3000 topsporters en 1400 toptrainers in betrokken waren. We kunnen het topsportbeleid eigenlijk samenvatten in negen pijlers. We hebben dat ook voor jullie in een grafiek gehouden waarbij je op elke hoek van het spinnenweb één van deze negen pijlers kan zien. De gemiddelde scores van alle landen die zie je weergegeven in de blauwe stippenlijn. Nu Nederland is veel minder bescheiden, zij wilden die maximale scores kennen. Dat is de paarse stippenlijn. En waar ligt België? Sport is de bevoegdheid van de gemeenschappen. Daarom moeten we de scores apart bekijken voor Vlaanderen en Wallonië. Wanneer we de scores van Vlaanderen bekijken, scoort Vlaanderen overal net op of net onder het gemiddelde met een maximale score in de vierde pijler, dat is de talentontwikkeling en talentidentificatie, en een hele grote kloof met andere landen in de eerste pijler, de financiële ondersteuning. Voegen we daar nu Wallonië aan toe, dan doet Wallonië het veel minder goed. Zij scoren onder het gemiddelde in alle pijlers, met uitzondering ook van die vierde pijler, de talentontwikkeling. Ik ga met jullie nu even door deze negen pijlers gaan. De eerste pijler is de financiële ondersteuning. Dat is de pijler waar Vlaanderen de grootste kloof had met de andere landen. Een budget in Vlaanderen van 26 miljoen euro, Wallonië 11 miljoen euro, is onvoldoende en veel lager dan dat van andere landen. Bijvoorbeeld, Nederland investeert 75 miljoen euro, Australië nog eens het dubbele en nog andere landen nog veel meer. Nu, wat hier vooral interessant is, is dat als landen meer investeren in topsport, dan gaat hun topsportprestatie niet gelijkwaardig omhoog gaan. Met andere woorden, je moet veel meer investeren om simpelweg je succes gelijk te houden. En dat komt omdat de concurrentie internationaal zodanig is toegenomen dat alle landen veel meer investeren. Stilstaan is dan euh, achteruitgaan en je hebt een veel groter budget nodig. Of je moet nadenken om die middelen ook wel efficiënter te gaan besteden. En Zo komen we bij de tweede pijler, de organisatie en structuur van het beleid. Vlaanderen heeft hier een ongeveer gemiddelde score. We hebben een vrij degelijk beleid. Nochtans, de echt succesvolle landen maken hier het verschil. De beste landen hebben allemaal een zeer sterke structuur ontwikkeld. Ze hebben allemaal een heel lange termijnbeleid. Lange termijn betekent 15 jaar vooruitdenken. Ze, alle... ze betrekken hun trainers en hun atleten in hun topsportbeleid. Ze coördineren sterk, ze communiceren goed, hun federaties werken professioneel, maar ze durven wel keuzes maken, want je kan in topsport niet alles ondersteunen. De derde pijler, zo komen we bij wat we noemen de topsportpyramide. En we beginnen onderaan de sportparticipatie, de breedte sport voor iedereen. Vlaanderen heeft hier een gemiddelde score. En als we, als we daarnaar kijken, dan is het niet alleen belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd sporten en bewegen, maar het is vooral ook belangrijk dat ze op een goede manier kunnen sporten. Goede kwaliteit in de sportclubs en dat er voldoende kwalitatieve trainers zijn. Hier zit in Vlaanderen wel nog een probleem. Want eigenlijk trainer zijn, we hebben onvoldoende trainers in Vlaanderen en in Wallonië ook. Trainer zijn is een hobby. Dat is geen beroep. En dat is iets dat eigenlijk zou moeten veranderen in ons Belgisch systeem. Namelijk Als we het zouden vergelijken bijvoorbeeld met de muziekscholen, waarom zouden wij ook niet kunnen investeren in professionele trainers om jongeren op te leiden in de sport? Nu, als je een grote basis hebt van sportparticipanten, jongeren die sport beoefenen, dan kan je ook meer talenten gaan recruteren. En zo brengen we ons bij de vierde pijler. De talentidentificatie en talentontwikkeling. Dat is de pijler die het sterkst ontwikkeld is in Vlaanderen. En dat heeft te maken met de goed werkende topsportscholen. Het is namelijk onmogelijk om 20 tot 30 uur per week training te combineren met een volledige schoolloopbaan. Daarom zijn de topsportscholen ontstaan, die ondersteunen de jongeren om topsport met hun studies te kunnen combineren. En omdat Vlaanderen zo'n klein land is, en wallonië hebben we ook wel al een zekere traditie opgebouwd in het identificeren van de beste talenten. Daar hebben we toch wel een stukje voor op een aantal andere landen. Maar het systeem is ook nog voor verbetering vatbaar. Bijvoorbeeld Ook de sportclubs hebben ondersteuning nodig voor talentontwikkeling en niet alleen de topsportscholen. Eens de jonge talenten doorgroeien tot topsporters en beginnen presteren op het allerhoogste internationale niveau, zitten we in de vijfde pijler de topsportcarrière en ook de nakarrière van de topsporters dient ondersteund te worden. Topsporters hebben een maximale ondersteuning nodig om voltijds te kunnen trainen, om de beste trainers van formaat te hebben met een gespecialiseerd team van psychologen, fysiologen, sportwetenschappers, sportartsen, noem maar op. De zesde pijler is de topsportinfrastructuur. Uiteraard zeer belangrijk, maar ook heel duur. En ook hier heeft Vlaanderen een grote kloof met andere landen. We hebben in België niet echt een topsportinstituut, zoals bijvoorbeeld Australië, Japan, Frankrijk, waar alle topsporters samen trainen in één instituut met alle faciliteiten aanwezig, inclusief hotelfaciliteiten, klimaatkamers, de allernieuwste technologie en innovatie. Vlaanderen probeert wel te investeren in... Drie centra waar de atleten proberen samen te trainen en dus trainen, wonen, leven op slechts één plek. Pijler zeven zijn de toptrainers. Toptrainers zijn cruciaal. Vlaanderen investeert ook om trainers voltijds met hun atleten te kunnen laten werken. Maar we hebben te weinig toptrainers in België die kunnen meedraaien op het allerhoogste niveau. Er zijn eigenlijk twee manieren om die toptrainers te hebben. Ofwel ga je ze zelf opleiden, en dat systeem is in Vlaanderen zeker nog voor verbetering vatbaar, ofwel ga je de beste trainers naar België halen. En dat is natuurlijk ook wel heel duur. Nu, elk land streeft naar die beste trainers. Je kan het een beetje vergelijken met koken. Als je de ingrediënten hebt, heb je nog niet per se een goed recept. Het is die topchef die er een delicatesse van maakt. Dat geldt ook voor de topcoach. Pijler 8 is de nationale en internationale competitie. We hebben hier ook een kloof ten opzichte van andere landen. Eens atleten presteren op het allerhoogste niveau, moeten ze zich ook met hun eigen niveau constant kunnen meten. Betere atleten maken atleten beter. Wat de succesvolle landen vooral doen, is zelf heel veel topsportcompetities als thuisland organiseren. Tot slot de negende pijler, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en technologie. Dit is een pijler die ons moet onderscheiden van andere landen, die net dat tikkeltje verschil kan maken tussen net wel of net geen medaille, of tussen zilver of goud. Een mooi voorbeeld hier is Tia Hellebout. Toen zij in 2008 een gouden medaille won in het hoogspringen en over twee meter en vijf ging, het waren de wetenschappelijke biomechanische analyses die haar net dat tikkeltje hoger hebben doen springen. Goed. We hebben die negen pijlers. Die negende pijler is trouwens ook heel duur en vraagt tijd om te investeren. Maar laten we nu eens teruggaan naar het spinnenweb, naar de grafiek, en eens vergelijken waar België nu staat ten opzichte van andere landen. Voegen we daar bijvoorbeeld Nederland aan toe, een land met 19 medailles. Nederland heeft de ambitie om tot de tien beste landen ter wereld te behoren. Op deze spinnenweb kan je zien dat Nederland overal boven het gemiddelde presteert, geen enkele pijler waar ze eronder gaan. En Zelfs twee pijlers met een maximale score. Ze hebben een ontzettend sterke topsportstructuur. Voegen we aan deze grafiek nog een aantal andere landen toe, zoals Australië, Japan, Frankrijk, alle drie succesvolle landen, dan wordt één ding meteen duidelijk. Er bestaat geen blauwdruk van een topsportbeleid. Er is ook geen enkel land dat in alle pijlers een maximale score heeft. De weg voorwaarts is dan goed zijn in elke pijler. En dat kost dan weer veel geld. Dus Als België meer medailles wil winnen, zijn meer investeringen ook nodig. Denk maar terug bij pijler 1, toen ik zei dat je veel meer moet investeren om simpelweg jezelf de resultaat te behouden. Dus een paar miljoen meer investeren is dan ook niet voldoende. En als je nu hoort wat je allemaal moet doen om meer medailles te winnen, is dat dan allemaal wel de moeite waard en al dat geld waard? En zijn die medailles wel belangrijk? Geld maakt niet gelukkig, maar topsport wel. Uit ons onderzoek blijkt dat Vlamingen, die vaker naar topsport kijken, ook aangeven algemeen gelukkiger te zijn. En 60 procent van de Vlamingen geeft ook aan dat topsportprestaties hen gelukkig maken. Drie op vier Vlamingen zegt ook dat topsportprestaties belangrijk zijn om de jongeren te inspireren om zelf te gaan sporten. En is dat dan belangrijk? Zeker wel. Nog nooit is het belang van bewegen en sport zo essentieel geweest. Kinderen die op jonge leeftijd sporten, zullen later ook langer actief blijven. En mensen die meer bewegen, zijn niet alleen gezonder, ze worden minder ziek, ze hebben minder stress, ze hebben meer vrienden. Topsporters kunnen dus inspireren, en niet alleen de jongeren. Zo is er bijvoorbeeld Seppe Smits, de Olympische snowboarder, die zich wil inzetten om de CO2-uitstoot te verlagen. En hij doet dat door maximaal één vuilzak per jaar te gebruiken. Hij probeert mensen te inspireren via zijn sociale media. Jorre Verstraten bijvoorbeeld, de judoka, zet zich in voor hernieuwbare energie. Anne Wouters, de basketbalspeelster, strijdt voor gendergelijkheid. Nafitiam, Black like lives matter. Vincent Company strijdt voor Brusselse jongeren in wijken. En zo zijn er nog heel veel meer topsporters. Dus hoe kan België meer medailles winnen? Meer geld is nodig, een goede structuur en een meer dan gemiddeld beleid in de negen pijlers. En als topsport dan de mensen gelukkig maakt, trots maakt en inspireert, dan worden we er allemaal beter van.